Een aantal jaar geleden kwamen we voor de toestand te staan dat we moesten veranderen. In die zin was onze leerlingenpopulatie was duidelijk veranderd, een veranderende instroom met andere noten. En wij hebben de kans gegrepen om op een andere manier te gaan werken. Dus jij mag ook de vergadering openen, de leden verwelkomen. Mijn collega Isabella en ik uh, hebben eigenlijk in het begin van het jaar beslist om uh, twee klassen uh, van het vijfde jaar voor de basismodule Office samen te zetten. Mm -hmm. En dan kan je hier eigenlijk je niveau aanklikken en je vaardigheden. Dan een keer naar je niveau, pak jij maar al moeilijk. We merken meer en meer dat jonge mensen. Uh, gemakkelijker zaken aannemen van leerkrachten als ze die leerkrachten ook goed kennen en als ze daar een band mee opbouwen. Dus dat is voor ons een, enorme, een enorm grote meerwaarde. Leraren krijgen meer autonomie en verantwoordelijkheid en nemen die ook. Want zij komen zelf af van, kijk, wij zouden eigenlijk zelf een voorstel willen doen hoe wij de opdrachten gaan verdelen, wie in welke klas welk vak kan geven. Dus zij discussiëren daar onderling over en komen met een voorstel naar voren waar wij proberen dan een antwoord op te geven. En meestal blijkt dat wel de juiste persoon op de juiste plaats te zijn. Als er mensen zijn die alsnog willen inschrijven voor de naar namiddagstudie, zou het super zijn. Dat eerst stuurt je in de namiddag nog les in 1b en daarna kan ik ook komen. Uh, als team ben je daar een stuk zelfsturend. Vandaag hebben we bijvoorbeeld gekeken van wij willen namiddag studie organiseren voor onze leerlingen. We zochten nog een paar mensen en door gewoon kort te gaan samenzitten is dat opgelost. Er zijn een tweetal teams waar we voelen van er is wel nog werk aan de winkel om die dynamiek en die energie te vinden. Hey! Ça va? Ja, ça va. Met jou? Tim is onze consultant van Flanders Synergy. Uh, het betekent dat als wij vragen hebben nu in ons traject, hebben wij nog altijd op zijn hulp kunnen rekenen. Die mensen hebben nu nog niet het gevoel van uh, dat er iets te winnen valt met die teamwerking. Zoiets kost tijd, je moet dat niet wegsteken dat op het moment dat ik op een andere manier ga werken, ga ik moeten investeren in die andere manier van werken. Als ik samen met collega's dingen in elkaar ga steken, dan is dat anders dan dat ik een lesvoorbereiding alleen thuis doe. Er zijn voldoende mogelijkheden om sociale vaardigheden te trainen, want teamwerking vergt wel natuurlijk dat je samenwerkt. Zo'n verandertraject is ook een cultuurverandering voor een school. Dat gaat altijd gepaard met weerstand. Hè? Maar als team, als directieteam en als school moet je er wel in geloven dat je op het eind van de de meerwaarde gaat hebben. Als je dat kan duidelijk maken aan het korps, dan geloof ik het wel. We moeten rondleiding geven in Gent en zullen aan de leerlingen van het vierde uitleg geven in het uh, Frans, Engels, Spaans en het Duits. Uh, le Cue Herbe is een place touristique agant. Er zijn bâtiments uniques en historiek die La Longue Rivière. Die teamwerking zet mensen aan om samen te denken en samen te werken. En eigenlijk voelen zij de return daarvan. Het is veel leuker om samen iets te gaan doen en samen na te denken dan elk alleen voor zijn klas. Ja, dat is best wel fijn hè, omdat je zo die, uh, die carte blanche hebt. Met het feit dat je leerkrachten lange tijd aan je zij hebt, plus ook van die projecten kunt doen die heel concreet zijn, is een plezier om te doen. Ik ben heel fier dat ik directeur mag zijn in deze school. Uh, ik waardeer enorm de inzet van het korps, de dynamiek die ze hebben. Ze hebben het niet altijd even gemakkelijk. Uh, wij hebben geen eenvoudige doelgroep, maar ze gaan ervoor. En daar ben ik echt heel fier over. Zo, oh, zien jullie nooit zo'n puur van elkaar. Ja, altijd. Echt Zij kan hoe, hoe goed kunnen.